Zo, dat is een flinke. Maar hier is zeker iets loos. Dat is de politie. Ja hoor. Oh, oh nou. Ik wilde zeggen, valt mee maar. Alle mensen, leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor morgen. En vandaag ga ik op pad met deze autoladder. Ja, hij is super vet. Uh, is, uh, jullie kennen hem natuurlijk wel een beetje. Maar hij is wat anders. Uh, gemaakt door Topmods. En de skin is gemaakt door 1 in 2 Mods ZL. LZ. Limburg Zuid denk ik. Uh, in ieder geval hij is wat vies. Dus die moeten we daar maar even schoon gaan maken. Maar uh, nou, in ieder geval we gaan hier samen op uh, patrouilleren wil ik bijna zeggen. Maar samen op rijden vandaag. Dit is in ieder geval blauw. En oranje hebben achter. En dit zal blauw ook zijn. Uh, ja. Goed ik vind hem in ieder geval super tof. Ik vind de lichtopbouw mooier. En dat, uh, dat uh, is vooral te zien. De rest zal uh, redelijk hetzelfde zijn. Dan nou, komen een melding een gebouwbrand. Ja, daar gaan we zeker in. Um, nu uh, zullen jullie... Uh, of nu moet ik wel van tevoren alvast even zeggen van uh, de melding die ik aanneem, die zijn wat anders um, dan jullie uh, gewend... Of dan een ladder normaal doet. Kijk, een gebouwbrand gaan ze altijd wel heen. Maar wat ze niet doen is de brandslang plakken en naar binnen gaan om te plussen. Um, dat, dat moet ik wel doen, omdat collega's waarschijnlijk niet eens ter plaatse komen en als ze ter plaatse komen dan blijven ze alleen maar met de schenen aan daar staan dus daar hebben we niet zoveel aan ook hier is het weer drukker op de weg dan normaal dat uh, hoeven niet meer te blijven zeggen dat is gewoon vanaf nu uh, altijd Is, is dat jullie natuurlijk een paar dagen terug uh, een video met de ambulance hebben gezien waarin ik zeg van ja, misschien moeten we wel stoppen, want het is uh, allemaal een beetje een chaos met alle opnameprogramma's. En vervolgens um, ging die video redelijk goed qua een, niet echt lag of audio problemen. Een paar dagen later zagen jullie een video met de Mercedes. Daar heb ik helemaal geen problemen in ervaren. Ik zelf dan misschien. Tot als hij online staat, dat ik toch allemaal reacties krijg van op dit en dit tijdstip klopt het niet, maar ik ga er niet vanuit. En ja, om het dus even af te kloppen, het gaat nu gewoon goed. Uh, mocht het niet goed gaan, heb ik daar nog een fix voor. Dus uh, daarom, hè, weet je, ik zet zo'n shit allemaal niet in de titel van ik ga stoppen of ik wil stoppen. Want ja, het, het is gewoon een gedachte die ik even deed uh, vertellen. Ik uh, deed even mijn gedachten uit en bij jullie. Het is drukker. Ja, jullie zien me toch aankomen of niet? Kunnen we op het laatste moment gaan uitwijken? Zo, dat is een flinke. oké Hij slaat waarschijnlijk en nu wordt er natuurlijk we kunnen niet de auto ladder opzetten wij moeten wel uh, wij moeten gaan blussen dus het doen. want de ts die is er allemaal niet uh, of de ts die is er niet en die kan ik wel oproepen een ts maar vervolgens gaat hij uh, niks uh, uitvoeren hele gebouw je. Ja. Hier lijkt het brandmeester in deze woning, dus die gaan we daar eens goed luchten. Ja, je moet het uitkrijgen. En dat zeg ik ook altijd, kijk, je ziet wel eens een zo'n waterstraatjes uit de grond komen um, en die moet je gewoon inzien te spannen en als je niet inspannen, ja dan gaat dat vuur niet uit dus we gaan even snel langs probeer de rest even uit te krijgen we gaan even naar boven oké okay, hier lijkt het ook nog wel flink te Hier lijkt het allemaal wel brandmeester, ik denk dat we nu bijna volledig brandmeester zijn als dit uit is. Sorry collega, kijk die brand, die waterstraatjes bedoel ik. Hier fikt het zit te nog wat. Misschien onder. Dit zijn verder geen appartementen even een afstand bekijken. We gaan dan nog eens binnen kijken. Geen vlammetjes meer. Hier ook niet. Nee. Boven nog eens kijken en als het uh, daar uh, niks meer te vinden is, ja, dan lozen we hem gewoon. Om maar even zo te noemen. Ik denk dat dat hem was. Ik weet niet wat ik nou precies uitmaakte, maar dat was hem zo te zien. Ah, nee hier vandaan te komen hè? kom collega ja, waar het precies uitkomt allemaal die rook weet ik niet maar we hebben in ieder geval het gebied is goed doorzocht en we zien geen rook of geen vuur meer uh, of uh, melden ons weer beschikbaar en dan gaat het vanzelf al uit. Uh, wacht even. Wij gaan in ieder geval even retour uh, kazerne. We moeten het een en ander gaan bijvullen. Dus tot zometeen. Zo, daar zijn weer. En we gaan meteen door naar een melding. Gebouwbrand. Zullen dus we je zeggen, wat is je route? Uh, ja die kwam niet, maar ik weet waar het is en ik weet ook dat er echt brand is, dus we gaan naar die kant op, Prio 1, gebouw, brand, zinnen jongens, hopelijk is er wel, of nee ik weet dat er brand is, dus we gaan daar nu uh, snel heen en uh, die handel daar eens blussen, mooi ruimte gemaakt, ja knal maar op elkaar, maar als jullie maar niet op mij knallen, hier zometeen in, in ieder geval naar links, Ja, eentje verder. Oh, knalde ik nou... Ja, soms leg je meer op je focus op die bruine auto daar. Ik zag hem optrekken en dacht van, oh, even oppassen. En dan let je niet op hoe, hoe erg je nou naar links of naar rechts rijdt en dus eventueel ergens opknalt. Hier moeten we opletten we niet de paal raken. Ja, dat gaat goed. juist moment of sneller aan en ze gaan vanzelf naar voren rijden nou dit was niet het juiste moment maar ze gaan wel een beetje rijden moet ik nou helemaal moeite gaan doen dankjewel hoor de route heeft ze gepakt, herpakt dus dat is mooi Naar rechts kijken of we al iets gaan zien. Ik hoop het. En waarom hoop ik het? Zit dat er een vuur spant? Een je kutsmart, jongen. Hè? Sorry. Uh, laatste meldingen spanten, geen vuur. Dus ik heb heel veel meldingen... Wow. Heel veel opnames zeg maar al weggegooid omdat het vuur gewoon niet wilde spannen. Uh, en uh, ja, dan kun je wel uh, heel veel minuten... Ja, dat spant vuur. Je wel heel veel minuten gaan verspillen aan... Uh, Nutteloze spoedritten naar branden waar niks plek te zijn. Maar hier is zeker iets loos. Dat is de politie. in ieder geval meteen. We beginnen aan de binnenaanval. Oké. Okay. Dat is een flinke. De collega heeft de ademlicht al om. Ik ga omhangen. Ik ga de slang pakken. Zo. En we gaan meteen binnenaanval meteen hitte voelbaar hier Lift hebben we gecontroleerd er is niemand hier gaat het komen we zien ieder geval in de buurt het hier ben ik het is hier echt binnen geloof ik hier is niks hier is ook nog niks hier gaan we het krijgen ja hoor oh, oh nou dat is zeggen, valt mee maar Te krijgen. Wat is het allemaal eigenlijk voor een spul hier? Hier fik ik het nog. Ik hoop dat de stroom trouwens uitstaat, want anders water met al deze apparatuur dat is niet het goede. Ik zou zeggen, brandmeester. die we trouwens niet omlaag vallen nee, nee, We doen het toch. Maar eens uit. Ja, geen rook meer te zien. Dat is mooi. Dus wij gaan uh, naar boven. Oh shit! We hadden ook gewoon deze deur kunnen pakken. Daar waren we lang klaar geweest. Fire escape. Andere deur. Maar was dat ons de eerste nou? Of uh, uit de ladder? Is we hierachter. Ja, hoe gaan we daar komen. We gaan een creatieve oplossing vinden om bij onze autoblader te komen. Zien we nog rook? Nee, ja? Mooi, dan is er ook geen veel meer. Hier gaan we niet overeen komen. En nu dan? Parcours. Parcours oh. valt. Kom je nog eens ergens. Zo. Goed, melding afgerond. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop jullie een leuke video vonden. en uh, Ik weet niet hoe lang het precies is geworden. Nu zul je denken van oh, nu al. Maar ja dat heb ik al een paar keer uitgelegd. En dat, dat is als het goed is heb ik ook nog maar. Heb ik me net tijdens de opnames van deze video bedacht. Om even een kleine update video te maken. Uh, en waarom? Omdat ik uh, net de video van de uh, ambulance online heb gegooid. Waar ik het toen straks over had. Waar ik dus zei van nou ik, ik weet niet of ik wel zo lang nog doorga met alles. En ja, dat, uh, uh, dat was zeg maar gewoon uh, een heel erge stressfactor voor iedereen. Want iedereen zei van jammer dat je gaat stoppen en zo. En, nou, wacht eens even, dat hebben ik nooit gezegd. Ik, ik dacht er alleen aan. Uh, maar dus, dus er is dus geen sprake van no stress. Maar dat ga ik even in een update video nu opnemen. Die is dus wel online gekomen. Ik zou zeggen, tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Dat is met een nieuwe politiemotor uh, van de Nederlandse politie die ze gaan gebruiken. Net zoals de nieuwe Mercedes. Tot dan, doei.